De regendetectie laat niet toe, je ramen Het is zaterdag vandaag en ik heb bij me al Lotte en Rick. We gaan naar de barbecue en ze doen een beetje moeilijk vandaag. Niet vrijwillig zeggen Altwin, ja hoor wel vrijwillig. Uh, Tess is al op de menation. want we zijn een paar dagen in de Euro Disney geweest. En uh, ja, dan kon ze de paardjes niet zien, dus die moesten we vanmiddag brengen. Alleen moest ik de video voor jullie zondag nog afmaken, dus was ik nog niet op de meneesje. Maar nu dus wel. Goed, we zijn er en we gaan naar de barbecue. Dat is een vuile. Nou, we zijn uh, net bij de barbecue geweest en het was heel erg lekker, het was echt leuk. En nu zijn we bij de veulus en, uh, en hij komt al op me af. Hallo! Hallo! Hallo! Ik denk dat hij doet alsof hij in de Efteling is. Hallo! Oh, daar komt hij. Oh, je hebt, nee, je hebt er net gemist. Overtel even wat nieuwe test gaan. Hoezo? Even de donkere is zwart en de. Oh, uh, de lichte, dat is Bo. En de donkere dat is Onieuw. Oh. Nee. Oh. Hallo. Ja, Hallo, waar ben jij klein? Oh, halt. laat. ga ze pakken. Ga ze pakken. Nee ja. Nee. Ja hoor, de dames worden goed verzorgd. En Tess vindt het leuk, want ze kan met twee ponies lopen. Niet mij omverlopen heen, ja dat is verboden. Hallo paard, daar ga je naartoe. Dag paard, doei. Ja, vind ik ook. Nou, Tess heeft het hele parcours verbouwd. Ja, wij waren natuurlijk het weekend niet. Ik denk dat ze gaat springen. Ga je springen? Ja, zegt ze. Nou, gaan we maar kijken. Kijk wat ze gaat doen. Ga je nu gelijk beginnen of niet? Ga je nu gelijk. Ga je nu gelijk springen of niet? over dubbel. Ik ben niet op de Ik zag het niet zo goed. Ik weet niet wat ze nu gaat doen. Verspannen spannend dat je er is. In ieder geval heel hard. Ik denk dat ik in de weg sta. Ik denk dat ze over zes komt. Dat weet ik niet. Zo sta ik in ieder geval niet op de weg. Ik weet niet waar ze Wat Ja, dit is Spannen. Netjes, Tess. Vandaag oefenen we gekke hindernissen. Zoals die. Brave, Connie. Dat was de Middelhof. Nou, ik heb lekker mijn bel gesprongen. En ik heb zelfs het muurtje gesprongen. Het was wel een heel schattig muurtje. Want dat was. Zo. Ja, dat was wel heel leuk. En we hebben ook nog over een paar andere hindernissen gesprongen heel erg goed. Ja, tot morgen. En vandaag zijn we allebei een beetje minder blij, omdat dingen niet altijd lopen zoals je zo heel graag zou willen, hè Tess. Ja. ja, in vervolgvideo gaan jullie uiteraard meemaken wat het probleem vandaag is. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Ja, we maken het spannend, maar ja, dat hebben we in series en toe nou eenmaal. En uh, ja, vandaag is gewoon een vervelende dag. Ja. We zitten te wachten, te wachten, te wachten en er is een behoorlijke kans dat het allemaal niet gaat lukken. En ik zeg dan, mijn opa en sterren, let op ons. Dan had het dus anders moeten zijn. Mijn opa is vandaag toch ook jarig? Ja, mijn opa is ook jarig vandaag, als hij nog zou leven, maar mijn opa leeft niet meer. Dus hoewel het heel vervelend is en we ons allebei er niet zo heel prettig bij voelen, heb ik wel bedacht dat het goed is dat er op ons gaan let wordt. En ik geloof ook wel gewoon in alles gebeurt met een reden. Tess nog niet? Maar nee. ik wel. Nee. Maar ik wel. Want ik denk dat als het zo had moeten zijn, dan had het wel zo geweest. En nu is het niet zo. Of misschien niet zo. Ik heb er nog geen antwoord op. We gaan het allemaal zien, Tess. Ja. Maar nu gaan we lekker even buiten rijden. Ja. Oké. Okay. Hou oh, ik. Jij. Ik ren achter je aan zoals altijd. Niet altijd. Jawel. Soms ren jij achter mij aan. Ja. Niet zo vaak. Ja, maar jij redt niet, jij loopt. Dat is waar. Nou. Ik rem. Ga jij even zadelen, want uh, het is tijd, want het oh, wordt zo rot weer. Nou, roept u maar iets? Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag lekker mijn open. Daar sta ik weer als moeder zijnde, loop ik er maar weer achteraan. En Bel kan natuurlijk niet leren alleen buiten rijden als ze altijd met verona of een andere pony gaat. Dus één keer in de week gaat ze dan alleen. Doei! Maar ja, ik ga er wel achteraan voor het geval dat ik erop moet rapen. Ik weet niet of we een goede dag gekozen hebben, want het regent. En het waait. Ik heb een nieuw vriendje, dat is Bassie. Bas. Bas. En Bas, Bas. Uh, wat was Bas ook alweer? Durf je dat was een celle hond. Dat ziet er zo uit, dus in het klein. En hier is Liva, die kennen jullie nog wel. Liva denkt, talk to my ass. Ja, dat. Hallo, schat. Kom even je kopje laten zien, je bent zo leuk. Kom maar, kom maar hier. Laat even je hoofd zien. Zo. Ja, yeah! wat oh, ben je leuk? We kwamen namelijk langs het huis van Joyce. En die heeft een puppy. Dus ja, dan moest ik wel even gaan kijken natuurlijk. Basie. En uh, Steve was er ook met uh, Liva. Dus dat was iets te schattig. Maar dat hebben jullie wel gezien, inmiddels in de video. Oké, okay, de ventilator zat aan omdat het nog warm is. Dus ik moet iets harder gaan praten. Ik heb mijn bel een gedaan. Dat ging heel erg goed. En het eindstukje stukje gingen we. Njong. Dat was best wel hard. Maar dat maakt niet uit. Dat was heel erg leuk. Ik heb mijn moeder in de steek gelaten. Maar ze was aan het praten en ik wou weg. <laughs> dus ja. Uh, yeah. uh, het is woensdag vandaag. Het was wel vrij We hebben in de molen gestaan. En het gaat springen met drama. Dus we gaan even naar de springen. Nou, ja, een klein lesje vandaag. Het is viertjes. Wel nou, lekker. En dan zitten er nog los bij. Zo, zijn we de mening hoor, jongens. De vier musketiers vanaf de zet. Vandaag hebben we weer gesprongen het eerste rondje ging ze een beetje heel erg hard. De tweede en derde gingen best goed en ik voel het heel erg leuk. Nou, ik ben bezig om bel te vlechten omdat het best warm is en we gaan zo op buitenrit. En dan is het best fijn als die mannen niet in de weg zitten. Het is niet de allermooiste, hengste Mary vlecht, maar het kwam tot ze heel veel ging bewegen. En uh, ja... Ik dat ze zo minder last heeft van de warmte, maar uiteindelijk valt ze er wel weer uit. Nou, nou donderdag. We zijn lekker buitenrit. Ja, gewoon een rondje. Niks bijzonders eigenlijk. Tess die praat met Rory niet. We gaan daar, daar, daarheen. Zegt ze, nou, we zien het allemaal wel. De overgang. Dat is toch knap hoor. trots op ze. Kijk, Bel is de baas. Als hij daarnaast daarnaast wil sturen, zo, op tijd Op een gegeven moment ziet Bel dat. ja, zie je? Dan worden we gewoon afgesneden. <lacht> zie je dat? We worden gewoon afgesneden. Bel zegt, jij bent altijd op al de baas, nu ben ik de baas. Dan dus zo, een stukje rimboe van uh, nou, zal het zijn, 10 meter, daar eindigt het, <laughs> en hier is het. Oh, nog afgesneden. We hebben afgesneden, nou, ook oh, dat nog. Het is al een paadje waar ze doorheen wilden en wat bereikt ze ermee, bijna. Nou, ja. Daar kijken we naar. Ik weet niet waarom het positief is, maar oké. Okay. De evolutie heeft de schapen raar geschapen. Deze moet op zijn knieën gras eten. Dat is toch op zijn minst raar, vind je niet? Dan kruipen ze. Ja, dat zal best, maar blijven blijft raar. Ik ga op de grote kom. Nee, oké. Okay. Nou, de spaartjes gaan ook gewoon over de overgang. In het begin vond Corona dat vooral ook spannend. Maar deze die doen het gewoon. Heel veel klaprozen momenteel in mijn sluis. Hier komen klaproosjes overal. Dat is denk ik fijn voor de bijtjes. Dan gaan we gaan nog even een stukje lus doen. Ik we nog even galopperen. Nou, we zijn alweer tot, tot terugweg. We hebben. Uh, Vrolijk, is lastig, jongens. Uh, een uur. Lekker buiten gereden. Is het leuk? Ja. Ja, zegt tussen. <laughs> We zijn net de lus gaan doen en toen wouden ze heel erg hard, maar dat wouden wij niet. Nou, ik heb wel, alleen mama niet. Dus eh, uh, zijn we waar we langzaam gegaan, moeten dus ze een beetje tegenhouden, maar dat het. is nu lekker terug naar huis. Nou ja, naar mijn neusje. Het is vrijdag, kind gaat in de springles uh, en nee, ik niet. <laughs> Sterker nog, ik was even vergeten dat Kim op vakantie was, dus als ik eigenlijk zelf vandaag kan rijden. Vroontje is maar even vrij vandaag. Hallo Paard. Was je daar? Die brave Basie. Uh, we zijn bezig met de keuringen en het zoeken naar een pony. Die eerste aflevering hebben jullie nu gezien. Dus nu kan ik er gewoon vrijelijk over praten. En dat is heel fijn. Heel spannend. Dat is woensdag. En ja, dat, dat is wel echt heel spannend. Want we hebben misschien een pony, uh, Bel is nog niet verkocht. Staat sterker nog, staat niet eens te koop. Maar deze kwam op ons pad en uh, ja, het is wel alles wat we willen. Dus als ze goedgekeurd worden, dan uh, hebben we tijdelijk even twee ponies. Niet het allerhandigste, zeker financieel gezien niet onwijs fijn. Maar ja, soms is het maar even zoals het is. Ik heb een lieve vader die mij dan even helpt. Yay. Dus ik uh, denk niet dat wij steenrijk zijn en dat alles zelf kunnen betalen. Want dat is absoluut niet het geval. Ik zie Bel. Waarom hangt er een bit daar? Uh, nou... Dat ik heb hem schoon gemaakt en ik wil hem laten drogen, dus um, heb ik hem hier opgehangen. Ik hem drogen toen, was ik hem gisteren vergeten om op te ruimen en hing ik hem vandaag weer aan. Toen dacht ik: Het is eigenlijk best wel handig. Dit is het bit waarmee ze rijdt. Nee, ze heeft een uh, twee-deel. Nee hoor, nee, ze heeft hetzelfde bitje alleen dan de andere. Nee, hier zit nog een stukje. Kijk, nee, kijk. Hier? Ja, enkel gebroken. Oh nee, de dubbel gebroken. Ik had wel gelijk. Ja, goed gelijk.